Wat gebeurt hier in hemelsnaam? Dat klinkt zo dramatisch dat ze me hebben laten vallen. Het is geen miljoenenbusiness. Na nou, zo'n lange tijd bekend zijn heb ik nog steeds moeite met het bekend zijn. De kans is groter dat je faalt dan dat je succes hebt. Ik wil gewoon fit blijven, gezond blijven, uh, gelukkig zijn. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op CVD TV en als je luistert naar onze podcast, ook van harte welkom. Uh, met meer dan een miljoen abonnees op YouTube kunnen we wel stellen dat hij een van de grootste YouTubers is van Nederland. En hij is mijn gast, Don Plevier, uh, ook bekend als Game-meneer. Don van harte welkom. Uh, leuk dat je er bent. Uh, hoe is het ooit begonnen? Um, hoe oud was je toen? Oeh ja, uh, ik zou zeggen, mm, de interesse was er altijd wel een beetje. Uh, tenminste, ja, internet content creation is eigenlijk met internet uh, gepaard gekomen. Yeah. Um, nee, ik denk dat ik oorspronkelijk uh, de interesse een beetje wekte rond mijn 15, 16e. En dat ik het zelf een beetje rond mijn 17e, 18e ben, ben gaan doen. Ja, ik ben voor een uh, schoolopdracht. Dat was, ik, ik weet helemaal niet waarom dat eigenlijk exact zo was. Maar op mijn 18e moest ik een YouTube-account aanmaken. Voor een schoolproject, terwijl ik bouwkunde studeerde. Dus ik weet niet waarom. maar het was om toegang te krijgen tot een video of zo. Volgens mij stond hij privé en dan moest je een account aanmaken. En dan, ja. dat account kreeg dan toegang. En eigenlijk uh, uh, sinds dat moment is een account aangemaakt. En zo van, Nou, nu heb ik een account, dus kan ik ook uploaden. En heb ik dan uh, muziekdingetjes op geüpload, gamingdingetjes op geüpload. Ja. En vanuit daar is het eigenlijk een beetje ontwikkeld uh, tot iets vasters. Iets vasters kunnen we stellen nu, hè? Ja. Zometeen meer over het ja, de, de onderneming, game meneer, zeg maar, die er nu staat. Um, er zitten best wel veel jonge gasten ook te kijken en iedereen die wil dat dan, weet je wel, wat jij hebt. De vraag is of ze dat moeten willen, maar dat zullen we straks ook nog over hebben. Mm -hmm. Maar wanneer was het moment, hoe lang heeft dat geduurd? Want er zijn zat gasten die allemaal filmpjes maken en die hebben drie abonnees, uh, jij hebt er een miljoen plus. B wanneer is dat, zeg maar, echt, wanneer gebeurde het, er wat? Het keerpunt. Ja. ja. Um, nou, dus ik was 18 ongeveer toen ik dat eerste account aanmaakte. En ik begon er wat serieuzer mee om te gaan rond mijn 22ste pas. Dus het was eerst een beetje aankloten voor zo'n 4, 5 jaar. Yeah. Um, toen ik 23 was, uh, zag ik dat wel mensen wat vaker er uh, wat mee wat aan het doen waren. En dus ook een beetje brood, ermee aan het of, uh, brood mee aan het verdienen waren. Yeah. Um, toen zat ik ook een beetje van... ja ik wilde er eigenlijk ook wel wat serieuzer mee omgaan. Toen heb ik uh, Milan Knol destijds, dus ook een van de, de grondleggers uh, uh, van het uh, Nederlandse YouTube-schap. Ja. Um, die heb ik toen een soort auditievideo gestuurd. Die uh, stond toen open voor allerlei uh, audities. En uh, die audities weer gaf hij dan op zijn eigen kanaal... waar hij dan ook al tienduizenden of honderdduizenden abonnees had. Dus het was een soort... Uh, hij, hij bood een podium voor nieuwelingen aan... Dus ik stuurde mijn uh, video uh, naar hem toe. En uh, dat, uh, dat uh, was uh, volgens zijn standaarden goedgekeurd. Dus uh, ik uh, kwam op zijn podium uh, terecht en uh, ja, zo sprokkelde een beetje abonnees binnen. Dus ik ja. zou zeggen, ja, dat, dat, dat, dat opstapje daar naartoe heeft zo'n vijf jaar geduurd voordat er ja. uh, echt een. Uh, een sneeuwbal was die begon te vormen. Ja, precies. Want dan op een gegeven moment dan wordt het echt een sneeuwbal. Ja, ja, ja. Ja, ja dan is het met vanuit daar is het. Oké, okay, je hebt de kans gekregen. Vanuit daar is het die kans met beide handen vastpakken en daarmee verder gaan. Wat zijn de geheimen van succes om dan die weg vanaf dat moment te pakken tot waar je nu staat? Als je dat zeg maar, als je daar eens wat dingetjes uitpikt waarvan je nu denkt van, ja, dit heb ik goed gedaan. Of dit zijn nou echt wel dingen die ervoor gezorgd hebben dat, dat ik dat succes heb. Ja, uh, ja het zijn niet per se geheimen. Het is meer gewoon uh, consistent zijn. Ik, ik denk dat mijn consistentie uh, wel mijn doorslaggevende factor was. De gewoon echt altijd zijn op een bepaald tijdstip... en gewoon nooit een dag missen. Mm. Um, en natuurlijk ook gewoon meegaan met uh, de trends van de tijd... Uh, helpt natuurlijk ook wel... Uh, in die zin dat je moet blijven nadenken wat je maakt. Ja, gewoon kijken wat andere mensen doen en kijken wat, uh, wat werkt. Mm. En eigenlijk daarin meegaan natuurlijk dan wel in de graad van... in hoeverre je het leuk vindt. Uh, niet dat je compleet als persoon verandert, nee, want nee. dan uh, wordt het geintje al heel gauw oud. Nee, Dat is zo'n jeukwoord van is authenticiteit van belang? Dat ja. je jezelf nee, bent? Ja, ik vind van wel. Mm. Tegenwoordig, uh, hedendaags mm. is het YouTube-platform steeds oppervlakkiger geworden... Uh, maar destijds was authenticiteit, zou ik zeggen... wel echt heel erg van belang. Hedendaag zou je het ook wel kunnen zeggen als belang, maar, um, uh, maar al kijken we naar de allergrootste creator van de wereld momenteel... dus mm -hmm. Mr. Beast, vind ik dat hij hele oppervlakkige content maakt. Mm. Ik, ik weet niet wat voor persoon hij is. Dan moet mm. ik al ergens anders gaan kijken... Mm. om te kijken wat voor persoon hij is, maar dat kan ik niet vinden op zijn kanaal. Mm. Um, dus daar draait het tegenwoordig niet meer om, maar destijds zou ik zeggen van wel. Voor de mensen die jou misschien niet kennen, dat zijn er ook nog een paar hè, want dat vind ik altijd wel leuk, want ik leef in een soort van twee werelden. Van, ik zit natuurlijk zelf op YouTube, dus ik ken die wereld en ik ken de namen. En, maar ik zit ook in ondernemersland mm -hmm. en dat is ook publiek wat naar mijn kanaal kijkt. MKB Nederland, mensen die een echt bedrijf hebben, noem het maar even. Okay, yeah. en, en negen van de tien die zeggen game meneer, hoe de fuck is game meneer, weet je wat? Nog nooit van gehoord, mm -hmm. wat zeg jij dan wat jij doet? Um, ja, soms wil ik ze nog wel uh, uh, of wil ik mezelf een beetje de draak in steken. Dus van ja, ik ben zo'n vervelende influencer, omdat mm. lekker de, de term influencer in het uh, in de media altijd zo naar zo heeft. Zo'n vies gevoel <laughs> van uh, ik ben jou aan het beïnvloeden. Ja. soms uh, gebruik ik dat als ijsbreker. Soms zeg ik content creator, maar is nog een beetje een te ingewikkelde term. Dus uh, ik probeer altijd een beetje af te tasten. Ja, van, uh, hoe technisch is de persoon? En naar aanleiding van dat gebruik ik een term. Soms YouTuber, soms influencer. Ja, ja. Zo ben je influencer? Ja, maar ik wil het niet zijn. Mm. Omdat het, het heeft zo'n nagevoel. Ik, ik ben eigenlijk content creator. Um, dus ik maak gewoon content en daar kunnen mensen naar kijken. En wat je ermee doet, ja. Dus Jezelf, je zelf weet je, je eigen verantwoordelijkheid ook. Ja, mm. ik ben pas een influencer als ik echt dingen ga verkopen mm. of uh, uh, een call to action aan het doen ben, dan ja. ben ik een influencer. Ja. Maar als ik dat niet heb, dan ben ik gewoon een content creator. Mm -mm. Wat voor content maak je vandaag de dag? Uh, entertainment en af en toe nog een beetje gaming. Ik bedoel, het, het zit hem wel in de naam, dus uh, ik, ik moet me er enigszins nog wel aan houden. Dat is wel een dingetje. Ja, is dat je, je merknaam game meneer is. Ja. Terwijl het niet meer helemaal zo is, hè? Nee, op YouTube uh, ben ik wat meer de entertainment kant op gegaan. Uh, dan heb ik nog op Twitch, dat is een livestreaming platform. Ja. Daar zit ik gewoon nog volop op de gaming uh, wat dat betreft. Dus er is wel een balans wat dat mm -hmm. betreft. Um, uh, en wat voor entertainment hebben we het over op YouTube? Dat zijn, ja, dan pluk ik gewoon wat content van het internet en dan... Uh, uh, uh, dan uh, ja, probeer ik daar geintjes op te maken of uh, wijze lessen uit te halen. Uh, persoonlijk haal ik heel veel vreugde uit de uh, dashcam video's <laughs> van het internet afplukken. En dan zeg zo, nou jongens, wat kunnen we hiervan leren? Weet je, hm. er komt een auto van links, blijkt niet te remmen. Wat gaan we daarmee doen? Huh. Nou, dan is er natuurlijk een botsing. En zo nou, oh, oh, wie is de schuldige in dit scenario? En dan uh, dat gepaard met wat geintjes. Dus Hoe werkt het creatieve proces bij jou? Doe je het allemaal zelf? Uh, het creatieve proces doe ik zelf. Het uh, editen besteed ik wel uit. Oké. Okay. Dat heb ik uh, jarenlang zelf gedaan. Soms doe ik dat zelf nog wel eens. Uh, maar ik heb inmiddels wel zo vaak knipjes en plakjes gedaan dat ik zat van... Ah, ...weet je, uh, ik laat het nu even lekker andere mensen doen. Andere mensen zijn er ook beter in dan ik. Dus uh, mm. ik ben er wat dat betreft zelf te laks in, merk ik. Nee, ja. um, dus dat besteed ik uit, maar het, uh, het concept bedenken en het uh, productionele gedeelte, dat doe ik allemaal zelf. Want heb jij een team van mensen om je heen? Ik heb uh, freelancers om ja, me heen. Maar wel een aantal? Uh, ik heb twee editors wat dat betreft okay. en ik, heb, ja, ik sta ingeschreven bij een management, dus het zakelijke ja. gedeelte wordt ook van me overgenomen. Um, omdat ik zelf gewoon slecht ben met mailverkeer, daar ben ik ook eigenlijk te lax in. Ik wil, me, ik wil gewoon video's maken, ik wil niet al dat geromslom eromheen hebben. Uh, ook al acht ik mezelf daar best gevaardigd in. Mm -hmm. um, dus ja, dat management uh, die werkt gewoon op commissiebasis en die uh, freelancers die werken gewoon op factuurbasis. ja. ja, ja. Op een eigen plek? Je hebt geen kantoor? Op, nee, geen kantoor. Die werken gewoon vanuit huis. Als ik bestanden aanlever, gaat dat gewoon via Google Drive gebruik ik dan. oké, uh, doe je ding. Ja, zoek het uit. Hier is het bestand. Hé, hey, uh, ik heb een ondernemerskanaal, hè? Uh, mm -hmm. dus moeten we ondernemer hebben. Nou, moet niet, maar dat vind ik leuk. Uh, hoe ziet jouw businessmodel eruit? Waar verdien jij allemaal geld mee? Want er zijn meerdere dingen. Het zijn inderdaad meerdere dingen. Um, Oké, okay, dus uh, via het content Creator zelf verdien ik geld. Dus uh, de advertentieinkomsten van YouTube uh, komt er wat binnen. Advertentieinkomsten van Twitch, het livestreaming pla platform, komt binnen. Twitch heeft ook een abonnementensysteem. Dus dan uh, kan je abonneren op een kanaal. Dat kost dan, in Nederland is dat, 4 euro per maand. Mm -hmm. Dan krijg ik uh, een uh, percentage van die uh, 4 euro. Externe campagnes voor uh, die content creation kanalen, dus uh, bedrijf X komt naar mij toe van hé, hey, ik heb uh, product Y, uh, wil je dat aankaarten naar je publiek uh, op elke mogelijke manier? Nou, dat kan allemaal uh, verspreid worden op YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, Twitter. Uh, elke sociale kanalen die ik heb, yeah. uh, stel ik daarvoor open. En dat, is, dat zijn tailor projecten, of niet? Want je hebt daar niet een soort tariefkaartje van, oh, Al hebben we campagne 1, 2, 3, kost zoveel Dat is elke keer. Of dat doet die partner van jou, dat campagne... Dat doet het management. Ja? We hebben wel zeg maar, gewoon een minimale prijs waar, die we hanteren. Want ik ga niet uh, met de billen bloot voor uh, 10 euro, uh, nee. bewijs van. Um, dus we hebben wel een minimaal set aantal prijzen. En vaak komen bedrijven ook wel toe van, Hey, hebben jullie iets van een prijzenlijstje van waar we ja. rekening mee kunnen houden? Uh, maar meestal uh, wordt inderdaad vanuit daar wel zeg maar een, een, een uniek pakketje gecreëerd. Precies. Want elke klant heeft weer een eigen eis van wat ze willen. Hoe lang het moet zijn. Uh, wat er allemaal besproken moet worden. Hoeveel call to actions er zijn. Hoe, uh, hoe groot het pakketje moet zijn. Hey, en maar. doe jij dat voor elk merk? Of heb jij, uh, of, of, heb jij een beslissende stem in als dan dat. Ik heb een beslissende stem. Okay, ja. Dus er komen ook wel eens merken voorbij waarvan je denkt, ja, gasten uh, gaan we dat doen. Ik zeg vaker nee dan dat ik ja. Oh zeg. Ja? ja? Dat is luxe. hè? Ja, dat is een hartstikke luxe positie. Vind ik heel ja. erg fijn om in te zitten. Maar ja, maar er komt ook een, een zo troep op me af... dat ik echt zeg van, ja, sorry, hier kan ik niks mee. Of uh, bedrijven die ik gewoon niet bij mijzelf als persoon vind, passen. Mm. Dus dan, uh, dan, dan voelt het sowieso niet ja, netjes om daarop in te gaan. Zijn er meer inkomsten? Uh, merchandise is ook nog een. Ja ding. joh, je hebt. Je hebt uh, wat je, ik ik ging was het alweer helemaal vergeten. School, tweetjes, en, uh, maar ook uh, hoodies, sweaters en dat soort chills. Ja. Dus eigen dingen. Maar je, maar je hebt ook school. Want wie is jouw doelgroep? Is die jong? Um, ja, dat is met de jaren mee is dat hopelijk dat is wat ouder geworden. Voor, voor mijn gevoel is dat wat ouder geworden, maar dat uh, was voorheen altijd uh, tieners. Dus ja, bedenk van tien tot en met twintig, uh, ja, alles ja. daarin zo'n beetje. En dat zijn voornamelijk dan uh, jongens, uh, heb ik in mijn statistieken gemerkt. Ja. Uh, ja. jongens, gaming, dat koppelt gewoon wat meer. Ja. Uh, dus dat is de voornaamste doelgroep, zou ik zeggen. Dus ja, de, de, de merchandise werd daar ook een beetje op uh, geanticipeerd, dus dat uh, kleding. Uh, ik wil zeggen sokken, maar dat is nog steeds in het conceptproces. Ah, kijk eens. Uh, er komen gewoon, dit is gewoon de primeur, er komen gamen in sokken aan. Nou, het, ja, het is... Ik heb een, een hele tijd geleden heb ik een prototype gekregen. Dat, die vond ik eigenlijk niet goed genoeg. Dus uh, oh. we gingen eigenlijk weer terug uh, naar het uh, tekenblok. Uh, yeah. um, nee, uh, dus uh, knuffels heb ik ook nog gehad. Ook gewoon puur omdat de mogelijkheid er was. En dat leek me ook gewoon leuk om te doen... Uh, ja, School advies, ja, precies. Maar dat, hoe ziet die constructie dan uit, dat is gewoon een, een bedrijf die pakt dat helemaal op en jij krijgt gewoon een kickback uh, op de verkoop? Ja, er of? is inderdaad een uh, merchandise bedrijf uh, waar ik daarmee in zee ging, uh, maar zij doen het uh, productionele gedeelte, distributie en daar pakken zij dan een percentage voor. Nog meer inkomsten? Of hebben we nou eens een beetje het hele palet gehad? Ik heb nog een boek uitgebracht. Dat was weer via een andere constructie. Um, dat ging via A.W. Bruna en dat ging via mijn MCN. Ja. Uh, die had dat opgezet. Daar krijg ik ja, eens in het kwartaal krijg ik daar eens, uh, wat... Uh... Dikke royalties over. Dikke royalties zou ik niet zeggen. Maar dan krijg ik af en toe eens even wat leuks naar me toe geschoven. Dus uh, ik denk dat ik daarmee wel eens... Uh... Hoe groot is jouw imperium? Nou weet ik dat ik als ik Nederlands ga vragen ga stellen over geld... dat mensen allemaal helemaal nerveus worden. Ik weet niet hoe jij daarin zit. Maar uh, is het miljoenenbusiness? Um, of, nee. nee, nee, was het maar miljoenenbusiness. Dat zou leuk zijn geweest. Nee, ja. het is geen miljoenenbusiness. Uh, niet op de graad waarop ik het doe. Ik heb wel inderdaad hele succesvolle jaren gehad, wat dat betreft. Hedendaag zou ik niet meer zeggen dat ik op die graad zit. Ik, uh, ik heb mijn piek, wat dat betreft, een beetje gehad. Maar sowieso uh, vind ik nog steeds dat ik vandaag erg royaal kan uh, leven, ja. wat dat betreft. Dus uh, ik ben nog steeds gezegend uh, met elke euro die binnenkomt, want ik... In zekere zin, ik speel videospelletjes en ik verdien mijn brood ermee. Dus dat is eigenlijk al de en, grootste... En, en, je, en dat is geen modaal inkomen? Nee. nee. Dus uh, dat, uh, dat, is, dat vind ik al de grootste winst. Maar je zegt, je bent over je piek heen. Dat klinkt, dat klinkt, dat klinkt niet goed. Of wel? Ja, het is eraan hoe je het bekijkt. Ik bedoel, ik heb... Um, uh, jarenlang heb ik op... Uh, nou, gemiddeld 10 miljoen weergaven in de maand gedraaid. Dat zit nu rond zo'n 3 miljoen weergaven. Nou, hoe dat uiteindelijk uh, zo is gedipt uh, in een paar maanden tijd uh, destijds, ja, dat laat ik voor de verbeelding over. Ik heb mezelf mijn theorieën erover, maar. Nou, ik wil ook weer niet al te zout erover komen. Maar, is wat, maar daar moet je iets meer over vertellen. Is dat dan algoritme technisch of zijn er andere oorzaken? Ik denk of, of... algoritme technisch, want qua content was ik niet veel veranderd. Maar misschien was dat juist ook de vloek. Maar het was toen, uh, even kijken, uh, tijdens COVID had ik mijn beste maand ooit. Toen ja. tikte ik 15, 16 miljoen weergaven in de maand aan. En het was die volgende maand was het 7 miljoen. Jee. Die volgende maand was het 3 miljoen. En ik zat echt van: Wat, wat gebeurt hier in hemelsnaam? Uh, alsof ik de macht compleet controle of uh, de, de, de controle compleet kwijt was. Ja. ja, en sindsdien zit het rond de 3 miljoen weergaven, soms 3,5, soms 2,7. En je hebt geen contacten bij YouTube gezien jouw status dat je eens een mailtje kan sturen en zeggen: Gasten, nou, leg dit de, eens uit. Ik heb wel een paar contacten bij Google Nederland, maar die kunnen er waarschijnlijk ook geen antwoord op geven. En ja, als ze er antwoord op geven, zullen ze het hoogstwaarschijnlijk wijzen naar ja, het is het algoritme, het is veranderd. Maar dan willen ze niet specifiek aangeven van wat er veranderd is. Uh, want dan geven ze daadwerkelijk, daadwerkelijk vrij wat het geheim is van ja. het algoritme. En misschien weten ze dat zelf ook geen eens. Of mogen ze dat geen eens weten. Uh, maar ja, dat was wel even vreemd om zo'n zo. Zo zo zo zo pijl naar beneden te zien gaan. Maar dan alsnog, uh, weet je, 3 miljoen weergaven in de maand. Ik ben ja, er hartstikke vrij van rond. Dus, ja. Uh, ja, maar het uh, lijkt me wel, best. Frus, ik zou daar wel even om vloeken, zeg maar. Ja, het was wel even vreemd. Ik ja. me, hey, maar uh, in zo'n korte wat, tijd ineens. Dus niet even dat het in de loop der tijd wordt het minder. Nee, het is gewoon kdoenk ja. met een steile curve naar beneden. Dus, dus dat ligt niet aan jou? Ik zou zeggen van niet. Nee. Nee. nee, dus um, nee, het is wel geinig om te zien hoe dan, zeg maar... Uh, dan heb ik jarenlang, heb ik, uh, nou, om even egocentrisch te zeggen, aan de top van YouTube gestaan. Ja. En dan zie ik wel, zeg maar, alsof de fakkel werd overgedragen. Maar ik heb zelf de fakkel niet overgedragen. De fakkel is van mij ontnomen nee. en aan iemand anders gegeven. Want dan zie ik uh, gewoon dat andere kanalen heel erg worden aanbevolen zeg maar ja, ja, dat het ja, hele ja. landschap shiftte alsof ze een beetje van gaming af wilden ja, ja. um, want dat ja, ja, ja dan ja, ga ik denk... misschien een beetje het zuurpruimpje klinken nee, nee, nee, maar nee, gaming niet, is nooit echt cool geweest zeg maar hmm. gaming wordt nooit verkocht er is um, hmm. ik denk dat dat een mega grote business is tuurlijk ja zeker het is uh, het heeft echt aan de het was de de de de de drijvende kracht van YouTube voor een hele lange de tijd ja. um, maar het is, uh, de trendingpagina van YouTube kan meestal wel weergeven van welke richting zij een beetje op willen. Mm -hmm. En de helft van de trendingpagina tegenwoordig, het was me laatst nog opgevallen, is gevuld met shorts. Dus dat is dat uh, TikTok-formaat, ja. maar dan ja. op uh, ja. YouTube zelf. Ja. Um, dus dat is een beetje de richting waar ze op willen gaan. Ja, maar dat is heel leuk en aardig. Maar uh, soms uh, laten TikTok-creators wel eens... Uh, zien van wat zij verdienen met echt miljoenen weergave op hun TikToks. Ja, en het zijn broodkruimels. Dan ja, zit je van: je, nee. dit is helemaal een model. dus. Nee ja ze gaan nu wel inkomsten ik kreeg toevallig vanochtend een bericht van YouTube dat ze nu met shorts uh, dat je geld ja daar verdienen. hebben ze inderdaad een programma voor en yeah. dan willen ze inderdaad tussen wat, uh, de shorts gaan ze video's dat gaan ze dan soort van verdelen over ja maar dat je... zal nooit op de kracht komen waarop YouTube zelf nu draait met nee. bijvoorbeeld de midroll advertenties nee. zoals dat net zoals op tv wordt weergegeven. dat er gewoon Precies. een paar minuten aan advertenties uh, wordt gedaan want dat dat kan je met dat snelle content kan je dat niet doen, nee, dan ben je nee. mensen kwijt. Nee. Dus jij zegt eigenlijk dat YouTube gaming een beetje heeft laten vallen? Ja. En, en, en daarmee gamen neer? Ja, dat klinkt zo dramatisch dat ze me hebben laten vallen. Maar, nou ja, ja in ja, zekere zin wel. Maar Hallo? dat is ironisch, want ze hadden... Op een gegeven moment hadden ze een soort extern platform. Mm -hmm. Ze weten nooit echt wat ze met gaming moesten. Mm -hmm. Ze hadden op een gegeven moment YouTube, YouTube gaming gecreëerd. Ja. Als een soort ja, externe platform, maar toch een beetje onder de hoede van. Um, nooit echt van de grond afgekomen. Um, maar het ironische is dan weer dat ze wel actief livestreamers van Twitch aan het overkopen zijn... om exclusief op YouTube te gaan streamen. Hm. Dat is nog niet uh, in Nederland gebeurd. Uh, Twitch daarentegen heeft wel uh, Nederlanders exclusief op hun platform laten tekenen. Hm. Maar dat is de, de, de die tweestrijd is nog niet begonnen, zeg maar. Ander onderwerp wat ik nog graag met jou wil bespreken, is. Eh, ik, eh, zeker buitenstaanders die deze wereld niet zo goed kennen, die hebben nogal snel een oordeel over ja, die influencers, weet je wel, een beetje films maken, blablabla. Bla bla. Mm -hmm. Als ik dan naar jou kijk en ik heb je een beetje onderzocht dat je zo die laatste jaren allemaal al doet, uh, hoe zwaar uh, is dat? Zo zwaar als je het zelf wil maken. Hm. Uh, soms heb je de, de, de, de bekendheid uh, zelf niet uh, in de hand. Dan uh, kan het inderdaad heel erg overrompelend overkomen. Um, ja, het is zo zwaar als je het wil maken. Zeg ik wel, maar... Ja, ik weet niet. Het, het overrompelt je. Um, en dan is, uh, moet je maar uh, een beetje een dikke huid hebben... om uh, daartegen te kunnen. Want bekendheid gaat gepaard met... Uh, je privacy die verdwijnt... Dus uh, je moet ervan op de hoogte zijn dat als je je inschrijft bij de KVK en je doet dat op je thuisadres, dat op een gegeven moment de KVK lekker als een stel losers je huisadres gewoon mag ja. verkopen. Ja. Uh, nou, Dan moet je natuurlijk ook een telefoonnummer hebben dat gekoppeld staat aan de KVK. Dus uh, tip van de dag, uh, koop een burner telefoon, want anders word je op een gegeven moment platgebeld. Ja. Uh, het, het, ik ik produceer twee video's in de week. Ja. Uh, ik merk voor mezelf al, nou, nou zit ik in een heel andere levensfase. en. Een heel andere situatie. Ik heb een iets kleiner publiek, uh, maar toch, ik voel al die soort van continue druk uh, dat je komt. Het gaat maar door. Nou, bij jou kan ik me voorstellen dat, en het is al, het, het is het is langer, maar het is ook voor een groter publiek en dwingender. Maar ook, je hoeveel produceer je nu? Hoeveel publiceer jij nu per week? Uh, vijf. Vijf. Elke week vijf. Dus hoe zwaar is die druk? Het is erger geweest. Dit, dit is mijn stapje terug uh, proces die ik uh, momenteel aan het doen. Ja, ben. want ik zag een hele eerlijke video van jou ook... waarin je sprak van uh, ik loop bij een psycholoog. En, ja, uh, ja dat, dat, is, uh, dat is heel uh, recent inderdaad. Ja, ja. je eindejaars uh, evaluatie. Vandaar ook een beetje mijn vraag. Van, ja, okay. Pas je wel goed op jezelf? Oké, okay. uh, ik ben ermee aan, uh, aan het werk. Uh, nee, vroeger uh, upload ik echt... 14e de week, dat was twee per dag. Uh, maar toen was de, de productiekwaliteit was ook een stuk minder, dus uh, mm. toen op een gegeven moment was ik naar zeven per week gegaan. Uh, hele lange tijd gedaan en eigenlijk nu, ik weet niet exact hoe lang, maar ik denk iets meer dan een jaar, doe ik uh, vijf in de week om toch even een vrije dag uh, erin te forceren. Mm. Nou, was me alsnog een lange tijd niet gelukt, want ik, ik heb altijd het gevoel van als ik niks aan het doen ben, heb ik het gevoel van ik moet iets doen. Mm. Um, maar er is wel zeker, uh, zeker een, uh, een prestatiedruk. Uh, zelf ben ik ook gewoon... Of heb ik altijd het uh, gevoel van het is nooit genoeg. Ik moet altijd meer doen. Um, maar ja, weet je, aan het eind van de dag, weet je... Vijf video's in de week en twee livestreams in de week... Wil ik eigenlijk nog opschroeven naar drie in de week. Maar dan uh, kom ik letterlijk gisteren. Van een draaidag in Leeuwarden vandaan. En dan moest ik in de avond ook nog. Nou, ik zeg wel, moest, mm. moet eigenlijk niet. Mm -hmm. Maar ging ik in de livestream nog la, uh, of, uh, in de avond nog livestreamen. En dan kom ik uiteindelijk op een werkdag van 14 uur. Dus ik hoop van, nou weet je, wil ik ook niet elke dag meer hebben. Mm -hmm. um, maar dat druk bepaal je zelf. Maar dat is de vloek aan ondernemen, zeker in dit landschap, een beetje voor hoeveel meer tijd je erin stopt, hoe meer je verdient. Dus mm -hmm. al ben je heel gretig. Dan ga je meer werken en dat kan af en toe heel verslavend werken want je ja. ziet groene getalletjes en is ja. het van oh nou dat is wel leuk en, ja, en op een gegeven moment maak je elke dag een uh, tienuurige we werkdag mm -hmm. dus ja dat bepaal je zelf een beetje maar maar waar liep jij tegen aan want ik bedoel niemand zoekt een psycholoog ik vind het trouwens heel tof dat je daar eerlijk over bent hoor ik bedoel uh, ik bezoek hem zelf ook uh, dus weet je zou iedereen moeten doen volgens mij maar had jij specifieke liep je echt vast ergens in of Um, ja, het is uh, ironisch genoeg, na zo'n lange tijd bekend zijn, heb ik nog steeds moeite met het bekend zijn. Mm. Um, ik, weet, ik kan er heel slecht tegen als bijvoorbeeld mensen bij mijn huis aankomen. Uh, aanbellen, ook al is het met goede intentie of slechte intentie, het voelt beide even slecht. Yeah. Um, daar heb ik gewoon heel erg moeite mee. Um, ja, in mijn privé situatie zijn er gewoon een beetje dingen van vroeger uh, uh, dingen die er gebeurd zijn. Uh, middelbare schoolperiode die niet zo leuk was, mm. dat probeer ik nu eigenlijk allemaal een beetje uh, ja, te verwerken, om het zo maar even te stellen. Dus dat mm. is één van de redenen van de, de psychologen die ik uh, bezoek. Mm. En ook inderdaad, de werkdruk. Hij, hij, voor mijn psycholoog zit constant te benadrukken van ja, weet je, um, Werken is wel leuk, maar hoe wil je herinnerd worden? Dat is een van de vragen die hij stelt. Het is een kutvraag, ja. Het is een kutvraag, maar ja. hij, hij, hij snijdt wel tot de kern. Van, ja. Ja, wil je bekend staan als harde werker of als geliefde partner? Als uh, ja. liefdadig persoon? En zeg je van, ja, weet je, shit. Ja. Ja, want voor mijn gevoel sta ik nu alleen bekend als die harde werker. Ja, ja. Um, en, maar, nou, dat is bij meerdere personen natuurlijk aan de beleving van hoe ze mij zien. Mm -hmm. uh, hoe ze mij herinneren. Um, maar voor mijn eigen gevoel heb ik uh, momenteel het idee dat ik alleen maar goed ben in hard werken. In mijn vakgebied dan. Mm. Um, dus qua dat staat de druk wel hoog. Yeah. Um, maar aan de andere kant zit ik ook dusdanig in... in een, ja, het, het zit zo in mijn levensstijl. Dat, ik, ik, ik zie op een dag wat ik moet doen... En ik, eh, ik, eh, en ik ga het gewoon doen. Het, het zit ja, verwerkt in mijn levensstijl om. Want wat om nou als, ik jou, als ik jou nou eens vertel dat we je de komende twee maanden of nou weet je wat, pakken eens een half jaar, mag je niks doen qua werk. Wat gaat er in je hoofd om? Jippie, uh, vrijheid. <laughs> <laughs> <laughs> um, ik, ik denk dat ik me dan volledig op iets anders zou gaan storten. Ik denk dat ik dan volledig in sport ga duiken of zoiets. Dat ik gewoon daarin een uit is te gaan zoeken. Ik, ik weet niet. Het is. Um, ik vind het fijn om gewoon iets te hebben waar ik mijn volledige aandacht op kan duiken. Mm. Ik denk dat dat het is. Dat ik gewoon een, een, een, een, een passieproject moet hebben. En ik denk dat. Ook al zeg ik dat niet mijn volledige passie, of vaak genoeg, dat ik uh, de, mijn volledige passie niet meer in YouTube zit. Mm. En dat het gewoon werk is. Um, Vinden af en toe mensen wel eens confronterend om het te horen, want ja, je, je begint van passie naar hobby. Naar, uh, of je maakt van uh, je hobby je werk, dus dan is mm -hmm. het, uh, het is altijd leuk, ja, mm -hmm. maar het is, het is nu gewoon werk, weet je. Ik ja. heb gewoon rekening om te betalen en ik doe het om de rekeningen te betalen. Um, maar klinkt ook een beetje als een gevangenis. Nou ja, het is gewoon mijn werk en ik vind het leuk ja. om mijn werk te doen. Het ja. is niet zozeer een gevangenis, maar ja, het is gewoon mijn werk en voor zolang ik het leuk vind om te doen, blijf ik het doen. Ja. Die, gelukkig heb ik die luxe positie en ik heb hopelijk inmiddels ook wel een, een goed genoeg cv opgebouwd dat uh, mocht ik uh, YouTube zelf niet meer leuk vinden en ik zou bewijzen van achter de camera wil gaan werken of uh, ja. uh, in welke tak dan ook dat uh, mijn cv in ieder geval indrukwekkend genoeg is om gewoon aan de bak te kunnen. Als er nou mensen zitten te kijken die 16, 17 jaar zijn nu, hè, middelbare scholieren... Uh, die komen hier onverwachts in deze video, die denken in een tering, een serieus verhaal, weet je wel. En uh, die hebben ook dromen, die willen game meneer worden, game meneer 2.0. Uh, zeg jij dan uh, go for it of zeg je van uh, niet doen? Voor, voor, ja, Eigenlijk voor de humor zeg ik doe het niet. Maar aan de andere kant weet je, kijk, wat heb je te verliezen? Als, je, als het je hobby is om zulke soort dingen te maken... Prima toch, weet je. Maar ja, verlies je er zelf niet totaal in. Het is meer, zeg maar, waar ik bang voor ben, is dat mensen zich er volledig in storten. En dan uiteindelijk voor een teleurstelling komen te staan. Want de kans is groter dat je faalt dan dat je succes hebt. Ja, er zijn er maar een paar die groot worden. Ja, precies. Het slagingspercentage is zo absurd klein. Zeker de afgelopen tijd dat... Uh, ook uh, tv-producties uh, zijn erin gaan storten. Dus de, de concurrentie is zo moordend. Dus om dan um, ja, een, een platform te weten te creëren. Kijk, uh, ik was er vroeg bij en ik heb zelfs hulp uh, moeten hebben om uh, door te breken mm -hmm. wat dat betreft. Mm -hmm. Ja, Laat staan als je er hedendaags mee wil beginnen. Dus ja, veel succes. Ik zie uh, jongens om me heen uh, die dan bijvoorbeeld actief... op uh, Twitch, het livestreaming platform, uh, actief bezig zijn. Mm -hmm. uh, die zijn jarenlang, zitten die nog steeds op dezelfde aantal kijkers. Yeah. Ik zeg van, ja, weet je... Op een gegeven moment gaan ze op een punt komen... dat ze een knoop moeten doorhakken van... ga ik dit op deze graad blijven doen in de hoop dat het nog iets wordt? Yeah. Of nou, doe ik het gewoon een beetje bij, puur voor de hobby... Precies. en uh, ga ik maar gewoon een vaste uh, baan uh, zoeken? Ja, ja. Dus het is... Het is ambitieus als je er volop in wil storten. Um, maar kappen als het geen succes wordt? Ja. Mm. En kijk, weet je, als je er uiteindelijk... Uh, als je al een uh, fulltime baan hebt en je doet het er een beetje naast... Ja, prima, weet je. En als, mm. je, dat, uh, als je er hoopt dat dat ooit een succes wordt... Uh, prima, hou mm. het uh, lekker bij hoop. Mm. En... Uh, uh, um, Mocht het een succes worden, hartstikke goed, weet je. Maar ja, grijp er niet met twee handen aan vast. Want de, de kans dat je slaagt is dusdanig klein. Ja. Dat je niet voor een teleurstelling wil komen te staan. Waar staat Don in 2025? Wat ben je dan aan het doen? Droom daar eens even over. Dat is een jaartje of twee vooruit. Ik hoop stiekem nog steeds hetzelfde. Ik, um... Ja, het is, uh, het is lastig, want het is... Eigenlijk, de, de, de, mijn conculega's om me heen... die zijn eigenlijk ook zeg maar de dertig gepasseerd... en dan zie je ze een beetje wegvallen. Dan zit ik van, shit, dat, ik hoop niet dat dat gebeurt. Uh, ik vind het nog steeds leuk om te doen... Uh, op de graad waarop ik het doe. Ja. Dus ik, ik heb niet meer de drang om bovenaan de ladder te staan... om iedereen om me heen weg te tikken. Mm -hmm. um, zolang ik mijn brood ermee kan verdienen wil ik het ook gewoon op deze graad verder uh, houden. Ja. Um, ja, En ik wil gewoon fit blijven, gezond blijven, uh, gelukkig zijn. Dat, dat is meer waar ik naar streef in plaats van het, uh, uh, het, het ultieme geld. Natuurlijk, uh, financieel zelfstandig zijn uh, of onafhankelijk zijn... is natuurlijk altijd wel fijn om te hebben. Um, maar dat is niet mijn hoofddoel meer of zoiets. En dat is een beetje ironisch om dan op een ondernemingspodcast uh, nee, te hoor. zeggen. Nee, hoor. Nee? Nee. Okay. Nee, ik heb, ik heb niet zo gek veel ondernemers die zeggen... mijn drijfveer is geld. En als ik maar financieel onafhankelijk ben... dan heb ik al mijn doelen in het leven bereikt. Ik bedoel, uiteindelijk. Ik Ja, ja daar kom je dan ineens achter. Want dat was wel inertieel zo van... Ah, groene getalletjes, geld, meer, ja, meer, meer. Ja. En dan op een gegeven moment heb ik, heb ik zo'n punt bereikt... dat van, ja, oké, okay, nu heb ik het. En nu, weet ja. je... Het is vrijheid. Ik heb heel veel ondernemers geïnterviewd... die hun bedrijf verkocht hebben. Die dus echt ja. loaded zijn. Die gewoon 10, 20, 30, 50 miljoen hebben. Gewoon echt dik, dik, dik geld hebben. En ik heb zelden een ondernemer die... Van, dat was mijn doel. En geld is mijn doel. En nu is mijn doel bereikt. En nu ben ik heel gelukkig... want ik heb 50 miljoen op mijn bankrekening. Ja. Eigenlijk geen één, nee. uh, maar wat ik wel, 9 van de 10 die terug zeggen, de, het gevoel van vrijheid. Ik hoef niks meer. Dat Snap is je? wel, ja, dat ik, is wel heel fijn ik, om ik te hebben. Ik kan kiezen wat ik wil, ik kan doen wat ik wil, ik ja. ben volledig onafhankelijk uh, en ik, ik hoef niks meer. Maar ook, wat je ook altijd hoort, is, ja, toen had ik afgesproken met mijn partner, <laughs> dat ik uh, zou dan een half jaar niks gaan doen, Had ze een bedrijf gekocht. Nou, niet. Ze niet. dat heeft een week geduurd, yeah. <laughs> dus, dus, ze, dus ze gaan allemaal weer dingen doen. Ja. Dus wat je wel ziet, is dat al die gasten ondernemend zijn. Ja, dus ook al, ook al hebben ze dan hun bedrijf verkocht, nou, dan duurde het twee weken. En dan pakken ze weer iets anders op of ze investeren in een bedrijf of ze gaan weer een nieuw bedrijf starten. Of, uh, maar drijfveer geld kom ik zelden tegen. Dus daar nee, maar het is inderdaad gewoon bezig zijn. Ik denk ja. dat dat zeg maar gewoon of een passieproject hebben, precies. iets hebben om in je vast te kunnen bijten. Waar je ochtends wakker van wordt denk denkt van shit, daar heb ik zin in. Ja, ja. Um, ik wens je daar heel veel succes mee, Don. En uh, heel veel plezier in, uh, de, in het leven wat jou allemaal nog staat te wachten. En uh, leuk dat je mijn gast was. Dank je wel. En dank je wel voor het kijken. Uh, naar nou weer een video uh, hier op CVD TV. En heb je zitten luisteren naar de podcast. Dank je wel voor het luisteren. En je weet het, zit je op YouTube. Uh, abonneer mij nou. Help mij nou ook eens een keer aan een aantal abonnees... dat ik een beetje <lacht> tegen, <lacht> tegen Don kan boksen. En uh, daar heb ik nog wel even te gaan. Dank je wel voor het kijken. En uh, wil je nog meer video's zien, Blijven we verhangen zometeen twee nieuwe. Dank je wel. Hoi.